Het gerucht gaat dat er straks geen draadje meer aan zit aan de oordopjes die je standaard bij je nieuwe iPhone geleverd krijgt. Uh, ik heb het dan wel over de nieuwe iPhone 7. Uh, de witte oordopjes waar we het nu nog mee moeten doen, die hebben een aantal handige foefjes die veel mensen niet kennen. En in deze video deel ik tips met je die het nog makkelijker maken om je iPhone te bedienen. En nee, ik heb het niet alleen over het um, afspelen van muziek, maar juist ook voor het maken van foto's en video's. Tip 1. Wil je een foto met je iPhone maken waar je zelf ook nog een beetje knap op staat? Gebruik dan een uh, selfie stick uh, of een statief om je iPhone in te klemmen. Uh, steek de oordopjes in je iPhone en open de standaard camera-app op je iPhone en klik op de plus of de min om een foto te maken. En vergeet niet om te lachen. Tip 2. Gebruik je oordopjes als afstandsbediening voor je videoopname. Als je de standaard camera-app gebruikt voor het maken van videoopnames, dan kun je heel gemakkelijk je oordopjes als afstandsbediening gebruiken. Klik op de plus om je opname te starten en klik nog een keer op de plus om je opname weer te stoppen. En um, heb je je oordopjes nou niet bij je, maar wil je wel een video van jezelf maken? Uh, met je iPhone in de hand, klik dan op de plus-volumeknop op je iPhone om je opname te starten en weer te stoppen. Tip 3. Gebruik je oordopjes als microfoon. Um, heb je je daspelt-microfoon nou niet bij je, terwijl je wel een video wilt maken waarin je goed verstaanbaar bent en waarin je het niet alleen hoeft te doen met de ingebouwde microfoon van je iPhone? Uh, dan heb ik een super tip voor je. Uh, gebruik gewoon je oordopjes als uh, microfoon. Uh, plug je oordopjes in je iPhone en uh, stop de oortjes in je oren om de microfoon gelijk op de juiste afstand van je mond te hangen. Want de microfoon zit namelijk in, uh, in deze controle. En uh, ga je nou iemand interviewen, hou de controle dan voor iemand zijn um, mond. De rest van mijn tips vind je op uh, verdienenmetvideo.nl en uh, wil je trouwens weten wat je nodig hebt om zelf video's te gaan maken met je iPhone, uh, download dan het uh, iPhone Video Startpakket en ontdek hierin welke microfoon je het beste gebruikt en veel meer handige accessoires voor je iPhone video's. Nou, vond je dit nou interessant? Uh, heb je er iets aan gehad of ontbreekt er nog een tip in mijn lijstje? Uh, laat dan vooral een reactie achter onder mijn blog en ik zie je graag in de volgende video.